Ik heb de sessie Codegoed Sportbestuur net gevolgd en het was super inspirerend. Ik ga het zeker meenemen naar mijn verenigingen en kijken of ze daar ook interesse hebben Ja, met opgedane kennis ga ik in ieder geval sowieso de informatie delen ook zeg maar met de beleidsmedewerkers binnen onze gemeente. En, en kijken hoe we dit, dit kunnen oppakken en ja, in ieder geval ook in gesprek gaan. De die heeft me heel veel inspiratie opgeleverd en uh, ik weet wat er nu gaande is in Nederland op het gebied van, uh, van de verduurzaming van de sportwereld.